Even filmen. Ja. Mag ik jouw waterski-commentaar filmen? Maar drink maar ja. Wat vind je, je van de ja, waterski? Waarom ik? hier waterskiën? Um. Ik weet het niet. Ja, neem hem even in je hand. Je hebt hem zelf gemaakt. Dit is jouw waterski. Ja, we het samen. Oh, hebben Helemaal. jullie samen gemaakt? En wie gaat de waterski weer trekken? Zijn dat een soort speedboats? Of, of zijn dat hardroeiende mensen? Voor de roeiers, ja. Voor de roeiers, ja. ja, dat ja, is wel ja, een uitdaging, ja, hè? Mechanisch, denk ik, ja. Mechanisch, dat is interessant. Ja, ja, ze hebben dat in nieuw dus Echt? We, ja. Down Under. Ja, Down Under heeft dat. Zo ah, niet zo ver. Mechanische waterski. Mechanische waterski. Mechanische waterski. Ja, ik denk dat dat onder het, onder het onderdeel veel te gevaarlijk staat. Dus maar we mogen, we mogen even ja? dromen hier, hè? Want kijk. Ja. Kijk, het is gesteld. Alles wat jullie zeggen nemen wij heel serieus. Ja. Wij geven het ook door. We maken een sfeerimpressie. Dus als ja. jullie willen, als jij wil, dan uh, kan je hier ook gewoon een verslag van krijgen. Van wat je gezegd hebt. En dan schrijf je gewoon je e-mail op. Ja. En um, zoveel mogelijk dingen uh, wil de gemeente ook realiseren. Ja. Dus het is niet zo van uh, jij ju spuit en dan daarna wordt het toch maar gewoon een, een brug gebouwd. Het nee. is ja. echt wel iets serieus wat we doen. Dus. Um, dan is een mechanische waatskie misschien je wildest dream, maar tegelijkertijd misschien is er wel een klein stukje wat je kan, uh, um, kan afzetten, precies daarvoor. Ik denk, eh.. Uh, AJ...